Dag dames en heren, afgelopen weekend koelde het merkbaar af. Gisteren was het duidelijk koeler dan op de zaterdag. En ook op dit moment bevinden we ons nog in de koele luchtmassa's. Maar in tegenstelling tot de dag van gisteren is er vandaag weer in ieder geval volop blauw te zien. Afgewisseld met stapelwolken en het is vandaag op verreweg de meeste plaatsen droog. De koele lucht in onze omgeving wordt gemarkeerd, de scheiding in ieder geval met de warmere lucht, door deze band met bewolking en een aantal buien richting Noord-Frankrijk lopen. Ten zuiden ervan, daar zit de warme lucht en ten noorden de koelere lucht. Maar de buien in de koelere lucht, ja, die zitten bijvoorbeeld boven Denemarken op ruime afstand. En zo is het vandaag Bijna overal droog, want vanmorgen vroeg viel in het zuiden van Limburg nog een laatste bui. Inmiddels laat de radar zien dat de buien boven de Belgische Ardennen zitten en het lijkt erop dat ze vandaag niet meer terugkomen. En zo zien we vanmiddag flinke zonnige periode. Stapelwolken, wind uit een noordwestelijke richting, een matige wind over het algemeen. En ja, daarmee wordt dan dus die frisse lucht aangevoerd. Het wordt 18 tot 22 graden. En net als de afgelopen dagen is ook vandaag de zonkracht heel erg hoog. En waarschijnlijk is het toch voor degenen die vandaag lange tijd in de zon zitten, misschien wel een beetje een verrassing dat je toch flink kan verbranden. Maar ja, we zitten gewoon in de fase van het jaar waarin de zonkracht elke dag hoog is. Nou, vanavond dan schijnt ook de zon flink. Dan is de zonkracht natuurlijk lager, want staat hij wat minder hoog boven de horizon. De stapelwolken verdwijnen, de temperatuur gaat ook duidelijk omlaag. En komende nacht is een frisse nacht met landinwaarts temperaturen van zo'n 5 tot 10 graden. En plaatselijk komt ook wat nevel of mist tot ontwikkeling. Dat lost morgenochtend allemaal heel snel op. En dan hebben we morgen veel zonneschijn. Pas later op de dag verschijnen in het zuiden wat meer wolkenvelden. Er staat morgen ook heel weinig wind en de temperatuur loopt dan ook snel op. Uiteindelijk wordt het een graad of 20 in het Waddengebied, tot zo'n 25 graden in delen van Brabant, Limburg en misschien ook wel in Ziels-Vlaanderen. En ook voor morgen geldt een hoge zonkracht. De komende dagen zien we dat de zon uitbundig zal schijnen. Ook woensdag is dat het geval, donderdag in het zuiden later op de dag wel het risico op een regen- of onweersbui. Vrijdag op meer plaatsen het risico op een onweersbui, 25 graden. Donderdag zelfs nog wat hogere temperaturen, maar vooral vrijdag zal het wat broeierig aanvoelen. En zoals het er nu naar uitziet, in het weekend wat lagere temperaturen, soms een bui, maar toch ook regelmatig zonneschijn. Tot de volgende keer!